Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb. Ik sta vandaag tussen de koeien. Ik ben vandaag boerin. Samen met. Mandy! Die ja. ja. Mandy, jij bent boerin. Wat voor koeien zijn dit? Melkkoeien. Zijn melkkoeien. Ja. We zijn super nieuwsgierig. Ja. Hey, uh, wat, hoe, hoe ziet een dag van een boerin er nou uit? Hier beginnen we om 8 uur en dan ga ik achter de computer zitten kijken welke goede de robots moeten. En dan ga ik hier de boxen krabben, zodat ze weer in een schoon bedje liggen. En uh, dat doen we s'avonds ook tegen een uur of vijf. Ze tikt ze aan en ze gaan lopen. Ze weten al van we moeten gemolken worden. Je kiest wel om een bepaalde reden om boerin te zijn. En je hebt gewoon een beetje de, de vrijheid. En ik hou gewoon van dieren. Ja, ik vind het gewoon leuk het boerenleven en dan ben je altijd buiten en met de trekkers bezig. Yeah. Gewoon het hele plaatje vind ik gewoon leuk. Yeah. En Hoe kun je eigenlijk tanden? En boeren zijn qua sociaal leven, denk dat ik best is soms wel, wel lastig. Soms ja. wel is soms wel eens lastig, ja. Heel veel mensen vieren hun verjaardag op vrijdagavond, ik kan nooit op vrijdagavond, want ik moet op melk tot tien uur. Nou, ik werk bij vier boeren en uh, nou, dan hebben er drie van de vier hier nodig, zeg maar. Oh, yeah. je bijt in de vinger! <laughs> Dit is echt een vak waar je heel bewust voor kiest. Ja, daar moet je wel bewust ja. voor kiezen. Ja, dat en met je... heel je hart, want anders, uh, anders hou je niet vol. Kredden. Nee. nee. nee. Hey. Zijn dit nog zuigkalpjes? Uh, ja. Ik wil zo graag met jullie knuffelen. Hier staat dan normaal allemaal mais. Maar dit is echt alleen puur voor het voeren van de koeien. Ja. Dan wil je ook een stukje rijden? Ja, dat wil ik wel, ja. <laughs> ik ben daadwerkelijk zelf een land aan het trekken nu. Zeg je dat? Land trekken. Woehoe! Nou, we zijn nu in de tweede stal. Ik ga jagen op de koeien. Oké, okay, dus ik moet ze in de melkcarousel jagen. Ik ben, ik ben, ben ik bang voor ja. jou en Ze zijn zo groot. Zonder. Schiet op. Ze weten het donders goed, hè. Ep, ep, ep, ep. Ik merk dat ik, ik heb nog niet de overhand we moeten ook verder omhoog. Ik ben totaal niet onder de indruk. Kom. Is het niet moeilijk om dit allemaal in je eens te doen met zoveel koeien? Nee, hoor. Dat je gewoon, hè? Ja, vind ik niet lastig. pet ja, stoer. Nou, als voorin moet je natuurlijk een hele harde werker zijn. Geen 9 tot 5 mensen in de tijd hebben, maar dat nee. zei je al. Ik wil heel veel van dieren houden. Ik denk ook wel een doorzetter. Ja, je moet ook veel verantwoordelijkheid hebben. Als er straks iets zou zijn, dan zou ik daarheen moeten. Ik vind het echt mega bijzonder dat iemand van 21 zoveel verantwoordelijkheid draagt voor zoveel melk en zoveel koeien. vond ja. het echt, echt heel cool. Echt. Maar laten we verder gaan. Ja, ze komen dan nou weer dingen. Ja, hoor. precies. Nee.